Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de provincie Limburg en de Nederlandse regering in verband met zware regenval, waardoor een zeer groot risico bestaat op dijkdoorbreuk bij de rivieren Maas en Waal. Een overstromingswaarschuwing is uitgegeven voor Zuid-Limburg. In de volgende gemeentes is sprake van extreme wateroverlast, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul en Meersen.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 Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de provincie Limburg en de Nederlandse regering in verband met het instorten van meerdere bruggen over de geul, welke door de zware regenval zwaar overbelast raakt. Hierdoor is het onmogelijk de stad Valkenburg te verlaten over de weg. De stad Valkenburg wordt hierom geëvacueerd door het Nederlandse leger en de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Blijf kalm en probeer uw huis niet zelf te verlaten.